Dit is denk ik het mooiste album wat ik tot nu toe gemaakt heb. Twee, check, check, test, test. Droom, loopt, En Super Deluxe grootste album is binnen. We gaan eens even kijken hoe dat die eruit ziet. Deze cover is van plexiglas. En um, zoals je ziet, het schittert wat. Maar de kleuren die springen er vanaf. Dit is echt. In your face. Dit is gewoon de meest felle foto, moet je kijken. Super gaaf. Hier een randje met wit leer. De achterkant is ook helemaal van wit leer. Het is best een flinke jongen. Hij is zwaar. Super gaaf. 30 bij 40 centimeter. Ik zoek even een referentie. Eens kijken, dit is zo groot. Het is echt vet, jongen. Flesje water, net op. Zo super vet. Even kijken. Moet je je voorstellen dat hij thuis op een plank staat, weet je, dan komt er bezoek binnen en het eerste wat ze zien is gewoon bam! 40 centimeters, bijna, bijna een halve meter en als we hem dan open slaan... Het zijn vlakliggende pagina's, maar hij is net van de drukker, dus ze liggen nog niet helemaal vlak. Dit is gewoon, ja dit is helemaal gaaf als je dat... Even kijken, er zitten allemaal foto's in moet je zien. Ik hoop dat die in beeld past in één keer. 80 centimeter foto. Dit is gaaf. Dit is echt gaaf. Het is mat glans papier. Dus het heeft een hele... Het glimt eigenlijk niet. Het heeft een hele luxe uitstraling. Ik zou dit zelf op een plank zetten. Aan de, op de muur. Gewoon open geslagen. Dan heb je elke dag heb je een andere foto om naar te kijken en terug te kijken naar jullie dag. Dit is echt gaaf. Ik begin even vooraan. Dit vind ik dit is gewoon zo mooi. Het is echt een flink boek. Er zitten heel veel foto's in. Ik ga hem niet helemaal met jullie doornemen. Want, maar dit is dit is echt gaaf. groter dan dit kan ik hem niet leveren hij kan wel staand ook ook gaaf als je hem dan openslaat dan is die hier kant. maar dit is dit is gaaf dit is echt dit is denk ik het mooiste album wat ik tot nu toe gemaakt heb en dat wil wel wat zeggen wil je nou meer weten over albums wil je weten wat er allemaal mogelijk is je kan ook een, een helemaal lederen koffer binnenkoffer, koffer, kurk beschikbaar maar dit plexiglas persoonlijke favoriet. Wil je meer weten? Neem gerust contact op. Je weet me te vinden. Kijk op mijn website, stuur een mailtje, appje, bel me. Ik help je graag verder. Wie weet kan ik wel net zo'n mooie album voor jullie maken. Graag tot ziens. Doei!